Er zijn veel cirkelzagen te koop, maar er kan er maar eentje de beste zijn. En wie bepaalt dat? Dat bepaal jij. Maar omdat natuurlijk niet alle klanten van Gereedschap Pro tegelijk aan de ultieme cirkelzagen test kunnen meedoen, hebben we een representatief testteam samengesteld. Het bestaat uit drie echte kluskanjers, serieuze doe het zelvers die weten wat er in de markt te koop is. En dit zijn ze. General Manager Remco, 39 jaar. it Rian, 29 lentes. En Ingenieur Wino, 44 jaar. Natuurlijk op uitnodiging van Sander. Welkom bij deze unieke test. Zes verschillende zagen. Onafhankelijke test door drie verschillende klanten. Uh, uitnod op uitnodiging van mij. Uh, niet gesponsorde fabrikanten. Uh, we gaan ze aan de tand voelen. Uh, de test voor de echte frieks. Kijk... En We hebben hier de Bosch GKT55 GCE met een 1400 watt motor, 6250 toeren, dus een hoge zaagsnelheid. Maximale zaagdiepte 57 mm. Er zijn geen voorzieningen getroffen voor het voorritsen. Wel een voorziening voor het met of zonder eh, lineaal zagen. Dus de hoogteverstelling wordt veranderd door middel van deze knop. Niet nastelbaar. De verstelling voor de verstekzager gaat door middel van twee knoppen, aan de voor- en aan de achterkant, van min 1 tot 47 graden. We hebben hier de DeWalt dws 25 qs een 1300 watt machine, wat minder toeren, 4000, dus een iets lagere zaagsnelheid. Het bijzondere aan deze machine is, is dat deze een ongewone invalbeweging heeft, waar de meeste machines een scharnierpunt hebben, één scharnierpunt waar ze vanaf kantelen duikt deze machine naar voren toe. Uh, hij heeft ook een eigen lineaalsysteem, systeem wat we later nog zullen, zullen zien. Ook deze zaag heeft weer een verstelbereik van min 1 tot 47 graden. We hebben hier de Festool EBQ en de Festool REBQ. Uh, de EBQ is eigenlijk de voorloper van de REBQ. Uh, daarbij hebben ze een aantal punten verbeterd. Zo is bij de REBQ de graden vanaf min 1 tot 47 verstelbaar bij de ebq is dat alleen maar vanaf 0 tot 45 uh, de zaagdiepte is bij ze allebei 55 mm. bij de rebq hebben ze daarbij bij de uh, wijzer ook rekening gehouden met de lineaal um, met lineaal lees je het aan de bovenkant af zonder lineaal aan de onderkant um, een ander punt is dat je daar ook een fijnafstelling uh, bij hebt, uh, waardoor het uh, makkelijker wordt om nauwkeuriger te werken. Dit is de Mavel MT55CC. Een aantal bijzonderheden van deze machine. Het heeft een bijzondere voorritsfunctie, waarbij het hele blad twee tiende van een millimeter opzij gezet wordt. Uh, de, de zijwaartse verstelling ook min 1 graad tot 48 graden, maar dan heel mooi, een heel mooie aanslag. Eén knopsbediening. Met de ene knop zet je de hele machine los om te verstellen. Verder een bijzondere zaagbladwisselfunctie waarbij de hele zijkant open komt en gelijk het blad geblokkeerd wordt. En dan hebben we diepte, aanslag, zowel met als zonder liniaal en nastelbaar met een schroef, zodat je hem echt tot op de tiende millimeter nauwkeurig in kan stellen. Deze machine past op twee railsystemen. Hij past op het railsysteem van Marvel en op het railsysteem van Vesto. Hier hebben we de Makita SP6000. Deze machine is verstelbaar van min 1 graad tot 48 graden. Uh, verder heeft hij een, uh, een wat andere manier van zaagblad wisselen. Een beetje wat lastiger. Uh, hij heeft ook een voorritsfunctie. Dat is erg handig. Verder wat valt er te zeggen? Uh, oh ja, hij past ook op het Vesto geleide systeem. Dat is ook handig. Een ander opmerkelijk detail van deze Makita is dat het snoer hier aan de zijkant zit. Het kan soms handig zijn, zit het minder in de weg. Het eerste testonderdeel is de wissel van de zaagbladen. Het wisselen van het zaagblad van de DeWalt is een hobby op zich. Ik hoop dat het lukt. K. Daar komt het. Er zit een spindelvergrendeling op, die moet je ingedrukt houden. Je moet je hem ook naar beneden houden, want het blijft niet vanzelf naar beneden staan. En dan wil hij niet. Daar is die. Vast zat in ieder geval. Je moet de zaag ondertussen naar beneden gedrukt houden, want hij heeft geen vergrendeling. Wat eruit. is dat we vandaag een paar keer hebben kunnen oefenen met de ding. Maar het wisselen van het zaagblad bij de WALT dat kan je niet vaak genoeg oefenen. Oké. Okay. nou Voorzichtig omhoog. Dat is hem. Wat een klus. De zaagbladwissel bij de Makita is gemiddeld makkelijk uit te voeren, niet zo moeilijk als bij de wald en zeker niet zo makkelijk als bij sommige van de andere zagen. Er zit een knop op die je met de hand vast moet houden en op de juiste positie moet brengen, waarna hij wel vergrendelt. En als vergrendeling zit een tweede knop in die je dus ook weer vast moet houden om het zaagblad te blokkeren. Daarna is het zoals bij alle zagen moer verwijderen. Het blad verwijderen, het nieuwe blad monteren, wat wat lastiger over de flens valt dan bij sommige van de andere zagen. de moe weer vastdraaien waarbij ik nog steeds de knop ingedrukt moet houden omdat anders het zaagblad mee gaan draaien. Als het goed vast zit kunnen we de boel desblokkeren. En kunnen we weer verder zagen? Een opstelling met de snelste zaagbladwissel zaagblad, uh, uh, op de markt. Niet met lekkere dames, maar met snelle heren. Heren klaar voor de start? Go! Het tweede onderdeel is de schulptest. Onze kandidaten gaan los op een hardhouten deur. Dit vond ik de leukste test, schulpen van een 2,20 meter lange eh, hardhouten deur. Fantastisch. Ik hoop dat jullie het hebben kunnen horen hoe de machines aan het ploeteren waren. Wat mij betreft waren de beste de Marvel en de Bosch. En waarom? Ze trokken het lekkerst, ze hadden er, er waarschijnlijk veel minder moeite mee dan de andere. Goeie machines voor het schulpen van hardhouten deuren. En dan nu de Fermacell stoftest. Ik denk dat het mij het meest opgevallen is uh, dat je uh, op het moment dat je begint met zagen bij sommige machines hoort dat ze het moeilijk hebben om, uh, om het materiaal te verwerken. Zeker bij uh, wat grotere zaagdiktes. Stofafzuigen vond ik ook echt opvallend. Maar het verschil was groter dan ik had verwacht. Aan het eind van een warme, lange zaterdag testen komt ons testteam tot een eensluidend oordeel. Voor mij uh, de winnaar van de test van vandaag uit zes zagen. Um, de Maffel, um, de machine met de meest uitgebreide functies. Uh, een, aantal, uh, een aantal mogelijkheden die op andere machines niet zitten. Zoals bijvoorbeeld de, de zaagbladwissel waarbij het, uh, de, de, de zaagbescherming helemaal openklapt. En Verder is deze machine uh, toch wel aanmerkelijk beter, uh, beter afgewerkt dan, uh, dan de andere machines. De functies die, uh, die op de Marvel zitten zijn uh, allemaal eigenlijk ook wel beschikbaar uh, op andere machines, maar de combinatie van alle nodige functionaliteiten en het afwerkingsniveau dat zien we alleen terug in, uh, in deze machine. Ja, De Festool is, uh, is nummer 2 geworden, de nieuwe versie, de EBQ-R, uh, juist omdat um, ja, het is ook gewoon een degelijk apparaat is um, en de verbeteringen die ze aan hebben gebracht dat zijn wel uh, handige vernuftigheidjes die uh, bij de vorige versie uh, ja, ontbraken. Fijne afstelling. Dat is toch wel iets wat, uh, wat wel heel erg nuttig is. Nummer 3 is de Bosch. Dat was voor mij echt een verrassing. Ik heb vroeger wel groene Bosch gehad, blauwe blauwe Bosch een stuk beter. Maar ik vind deze Bosch, uh, ja, is ook een mooie machine. Ik mist een heleboel van de details die de Festo en de marvel wel hebben, maar nou, mooi ding. Meten is weten en dit is het resultaat. Wat we lieten zien was maar een klein deel van de hele test. Bekijk het complete testverslag op www.gereedschappro.nl